Welkom bij Pauls uh, Model Train Stuff. Uh, ik ben de laatste tijd bezig geweest aan deze 1300 series. uh 1300-series. Ik had hier al lichtverlichting uh, gezet op deze lichtgeleiders, die ik al vastgelijmd. Dat werkte, maar de verlichting ging wel de hele locomotief door. Dus wat ik nu heb gedaan is om te beginnen uh, dit zwarte plaatje hier ingelijmd en aan deze kant uh, hetzelfde gedaan. En voor de leds ben ik bezig geweest met lijmen. Dit zijn een uh, heel aantal uh, plastic plaatjes op elkaar gelijmd. Zodat ik dit plastic over het uh, stalen frame heen kan schuiven. In eerste instantie wilde ik het gewoon lijmen. Maar uh, dat bleek niet zo uh, goed te werken. Het uh, plastic op uh, metaal lijmen is uh, niet makkelijk heb ik gemerkt. Ik heb inmiddels ook de leds ingezet en ik heb een wat langere max zodat er ook minder licht op de baan zelf komt. Op dit moment als ik de kap erop doe, zie je eigenlijk dat dit verlengde frame de, de, de bijna aansluit op de kap. En dat doet hij aan beide kanten. Zie je, dan krijg je een soort van uh, lichtbak hier en komt het licht niet ook nog door de ramen. Er zal nog steeds wat licht naar de achterkant toe gaan. Ik zou daarvoor nog een schot kunnen plaatsen uh, als het heel erg is. Uh, maar voorlopig laat ik het even zo. Wat ik ook wilde doen met deze is... Uh, ja, ik wilde hem digitaliseren. Het is een uh, heel klein motortje, één as aangedreven. Uh, maar best een redelijke stroompikker. Dus ik dacht, uh, waarom niet? Dus ik heb uh, weer even van mijn... Uh, ik heb er een van mijn kabelbomen gepakt. Zodat ik uh, hier een uh, controller in kan zetten. maar er ook weer uit kan halen. Mocht ik, uh, mocht ik er klaar mee zijn. Of mocht ik een mooiere trein hebben waar die in kan. Ah, pardon. Ehm... Um. Het kleurschema er ook bij gepakt. Um, oranje gaat naar de pluspol van de motor. Ik heb geen idee wat de pluspol is op dit moment. Um, ik heb wat geprobeerd te testen, maar als ik de plus op deze kant zet, dan gaat die achteruit, dus dan zou betekenen dat dit de pluspol is. Uh, um, maar als ik de pluspol hierop zet, en, en ik dus ik denk dat de pluspool is hier op zet en ik stuur hem goed aan, dan rijdt hij wel de goede kant op. Ik weet het niet. Uh, maar dat zou betekenen dat dit de pluspool is. Ik ga het wel zien. Grijs is de minpool voor de motor. Ja, die heb ik hier. Dus die kan ik daar op solderen. Ik denk dat ik ze ook eerst even... Even kijken hoe lang kan dit worden. Hier heeft het weinig kans van in het mechaniek komen. Uh, dat is vrij korte draden die ik maar nodig heb. Nou, ik heb niet uh, uh, opgenomen al het uh, lijmwerk hier. Want dat is werkelijk oerzaai en duurt dagen. Dus uh, dat uh, heb, ik, uh, heb ik jullie bespaard. Want ja. Het is uh, redelijk eenvoudig. Je pakt zie. Uh, Zo. Je pakt wat. Je haalt bij de gamma wat U-profiel uh, uh, grijs plastic en dan knip je gewoon een stukken. Uh, dit is uh, dat U-profiel uh, nog wat leftovers. Ze hebben ook platte, uh, uh, een druppeltje uh, hard plastic lijm erop en het, uh, het, het, het, het uh, lijkt de plastic wat te smelten en aan elkaar te smelten. Ideaal dus. Goed, wat zei ik? Oranje is plus. Ik gok dat dit de plusbol is. Ik ga eventjes ja zo. Waarschijnlijk zal ik ze straks weer gewoon om moeten draaien. En grijs naar de minpol. Hier zitten echt ongezonde hoeveelheden soldeertin nog op. Oh. smelt, vloeit, goed. Track pickup, rood en zwart. Dit is rood. Dit is zwart. Zo om zo te laten lopen is het netjes om die kabels hier overheen te laten. Dus. Kabel strippen wil vandaag niet helemaal. Rood en zwart. Ik merkte dat er in uh, voorgaande video's uh, af en toe een uh, ruis uh, zat. En ik denk dat dat mijn baard was die tegen de microfoon aan zat. En ik was laatst aan het bellen. Moet toen kreeg ik ook het commentaar dat er een rare ruis op de lijn zat. Dus ik uh, heb hem nu los hangen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat klinken. Het zou kunnen zijn dat ik wat verder weg ben nu. Dat verder weg klinkt. Nou, dit is de basis setup van de trein. zo. Even een uh, decoder uit de voorraadkast pakken. Dat is, uh, uh, die uh, gebruiken. Uh, ja, Licht, ligt in Lockpilot van de ESU Lockpilot 4. Er zijn we dikke hoeveel redenen om een andere te gebruiken, die allemaal niet van toepassing zijn voor wat ik hiermee doe. Zo, even zien: oranje en rood. En rood. Zo, als het goed is is deze, o, ga in, jij. Als het goed is is deze, deze motor ook niet uh, ontstoord. Uh, mocht dat wel zijn, dan zou het kunnen zijn dat we dadelijk vuurwerk gaan zien. Ik heb in het verleden een aantal keer geprobeerd mijn uh, decoder Pro op te nemen, wat ik hier nu doe. Ik kan voor de grap nog wel een keer dat proberen, maar eigenlijk is mijn ervaring dat het uh, niet werkt. Um. Zo. Als eerste, hij staat op het programming track, denk ik. Er gaat wat stroom op. Um. Ik weet dat ze nu op uh, kanaal 3 zitten, als je ze net erop zet. Volgens mij is dit trouwens het main track en niet het programming track, dus dat betekent... Dat ik hem goed aan heb gesloten. Forward. Ja, dat vind ik vooruit. Achteruit. Ja, de track pick-up is toch niet zo goed als ik had gehoopt. Ik denk dat ik daar nog wat schoon moet maken. Het lijkt erop dat hij toch vaak het signaal kwijtraakt. Maar het rijdt. En het rijdt de goede kant op, dus ik heb goed gegokt. Ik haal ook de stroom er weer af. Het moeilijkste van trouwens het programmeren is niet... Digi het moeilijkste van digitaliseren is niet het solderen, maar het uh, goed inprogrammeren van uh, de motorsnelheden en zo. Nou, daar ben ik nog niet aan toegekomen. Dat moet ik nog uh, gaan uh, ondervinden. Um, zo... Zo. Let's. Um, ik heb hier getest met 12 volt en een 200 nog wat water. Had ik in mijn andere trein ook alweer zitten. En dat was wel een hele mooie uh, weerstand. 200 nog iets. Daar had ik een 2 of een 3k zelfs in zitten. Eens even kijken en 2k, ik denk dat ik hier gewoon zonder te kijken hetzelfde ga doen en dat ik uh, 2k 2 weerstanden bij moet gaan bestellen als ik het nog lang ga doen ja, dit zal volgens mij ook nog zijn, maar dan een stukje stinkiger. Zo. goed de Even de kijken, V plus blauw is de gedeelde plus, die gaat van deze led naar deze led. Geel is reverse en wit is wit voorward. Ja. Wit, is, wit is forward en groen heb ik niet nodig. Dus ook groen, zit niet deze aangesloten vol, volgens de officiële plug gaat hier gewoon mooi uit. groen erin groene groene groen Zo, oh, niks op de rails leggen, dat vindt de rails niet goed. Ehm, um, ik pak even mijn bordje erbij. Ik heb net, ja, die twee weerstanden. Ik test wel even met een andere. Die hier naartoe, die daar naartoe. Ik pak even, even kijken waar ik nog een led heb liggen. Lang leven eBay. Waar je deze dingen gewoon per heel veel voor heel weinig kunt bestellen. Um ja, wat ik even ga doen. Ik weet gewoon nooit hoe die LED exact aangesloten moet worden. En ik kom daar liever ook niet achteraf achter. Dus ik pak gewoon mijn. Uh een bochtje en uh, hier nog wat uh niet nee, heb ik niet nog wat soldeerd in pluspool. Zo, ik ga forward testen. Dus wat ik dadelijk doe is ik zet de locomotief in de forward stand, maar ik laat hem uh, misschien heel klein beetje, maar het liefst gewoon niet rijden. Ik even kijken hoe ik de led aan moet sluiten, want oh, dat vergeet ik elke keer. Zo, die gaat hierop. Naar nou, mijn decoder pro. Hmm. Jij gaat eraan. Forward. rij is. Wacht. Het is natuurlijk handig als je gaat testen dat ook je decoder erop zit. Zo, stroom erop. Hallo, niet naar reverse, naar forward. Ja, we begrijpen elkaar. rijdt nog heel zachtjes hoor ik. Prima. Nieuws, niks. Dat zit ik nou toch niet op te letten. Ik ga even uitzoeken. Waar ik nu niet op zit te letten, anders gaat het te lang duren. Goed. Iets met de kabel ergens. Um, duidelijk is dat hij het nu wel doet. Zo. Dat was niet te doen om zwart te trekken. Niet alle verbindingen zijn even goed. Uh. Ah, kijk, het is de weerstand die niet goed zit. Zo. Ja. Oké, okay. mooi. Ja. Um, blauw, ja. Uh, gaan we die gebruiken? Nee, we gaan deze gebruiken. Die ja. gaat van de baan af. De decoder gaat eraf. Ik ga even de bekabeling aansluiten. Zo, dit soldeerwerk is gedaan, ik heb de decoder er even uh, ingezet, ingelegd, de um, verlichting zit erop, de motor zit erop en uh, de verlichting werkt. Ik ga hem op voorwaarts en ik laat de trein voorwaarts rijden. En ik moet echt de contacten schoonmaken, dat is wel duidelijk. Maar, als hij iets snapt, en idle, en hard, en ga dan maar hard de andere kant op. Ja, ja, ja, ja. Ik moet hem dus echt uh, goed, uh, goed schoonmaken hier. Ruikt ook heerlijk, uh, maar behalve dat uh, doen de verlichtingen het dus goed uh, hij rijdt nu digitaal. Um, dus ik ben, er, uh, ik ben er nu al uh, blij mee, eens kijken hoe het eruit ziet uh, met kap. Ik kan dit wel even los in laten liggen, allemaal. Zo, zo. Gaat de kap nog passen of zitten er nog kabels tussen? Nee. Het is leuk aan de UF's. Je moet er lekker een beetje mee rotzooien. Gaat het mis? Ja, kan het misgaan. Er is in ieder geval geen uh, groot verlies, uh, mocht het uh, misgaan. Stromoplaan en paar je een stukje. Oh, oh, oh. Haper, haper, haper, Misschien zou het ook helpen als ik geen uh, schroevendraaiers op de rails liet liggen. Het lijkt wel of de voorwielen kortsluiting maken, prins. Nou, er is in ieder geval nog genoeg te onderzoek aan deze trein. Maar uh, hij rijdt, hij doet het, hij is digitaal. Nou, nog zo maken. Bedankt voor het kijken en uh, laat een bericht achter als je het leuk vond.